De laatste oefening uit de reeks 14 is een leuke oefening, want dat gaat voornamelijk over kleurtjes en niet voorwaardelijke of conditionele, dat is een ander woordje, opmaak. Dus conditionele opmaak is eigenlijk net hetzelfde als dit. Hè. Opnieuw, een kopie nodig. Dit mag weg. Zo, jouw achternaam en jouw voornaam. Uiteraard op je juiste plaats in je drive. Rekenbladen, online. En dan druk je selecteren en op oké en dan ben je klaar. Goed, het is dus een, uh, een oefening met veel tabbladen beneden. Dus even wachten totdat die gekopieerd is. En dan gaan we aan de slag. Goed, geef via de opmaak afwisselende kleuren snel een overzichtelijker kleurenpalet hieraan. Dus je ziet, het is niet zo heel eenvoudig om te zien welke score bij welke ploeg hoort, Maar je kan door het bereik te selecteren... En dan te kiezen voor opmaak en dan hier afwisselende kleuren. Eigenlijk heel snel een kleuren, ja, een wisselende kleurenschakering toepassen. Dus je kiest maar iets dat je mooi vindt, of je maakt er zelf eentje. Je kan hier alles gaan aanpassen. Je kiest maar eentje dat je mooi vindt. Let wel goed op. Heb je de bovenste titel meegeselecteerd, dan laat je koptekst aanstaan. Als je dat niet doet, dan neemt die, gaat hij van de veronderstelling uit dat het een van de onderdelen van je tabel is. Maar dit was wel degelijk een koptekst. Dus kies er eentje uit. Je drukt op klaar en die heeft dat eigenlijk al uitgevoerd. En voilà. Um, een testje mocht zijn. En dat vind ik mooi aan Google Documenten. En als je hier zo iets selecteert en je doet rijen toevoegen. Ook daar gaat hij die, die schakering, die afwisselende kleuren, in bewaren. Dat was nu niet nodig. Voilà, dus terug weg. Dus dat gewoon om te laten zien dat je heel snel afwisselende kleuren gedaan hebt. Hier, 2. Alle getallen met een 2 in moeten een paarse achtergrond krijgen. Dus ik ga dat aanduiden, dat hele bereik. Ik doe opmaak. Conditioneel opmaken, want dat is voorwaardelijk, dat is conditioneel. En nu, nu gaan we gewoon zeggen: alle cellen die de tekst bevatten met 2 in, die gaan we een paarse achtergrond geven. Dat is misschien wat donkerpaars, ik zal het iets lichter doen. Je drukt op klaar. En je gaat zien dat er overal waar er een 2 in staat, dat hij een paarse achtergrond gekregen heeft. Heel eenvoudig. Goed, volgende oefening: land. Alle woorden die de tekst land bevatten moeten worden vet gemaakt en hebben een rode tekstkleur. Dus opnieuw die landenlijst selecteren. Zo, omdat ik nu van, bij de vorige oefening nog op opmaak en conditionele opmaak gedrukt heb, op, zie je dat aan de rechterkant mijn tab er nog staat. Dus ik kan ook gewoon rechtstreeks hier nog een regeltje toevoegen. En ik ga hier zeggen alles wat dat de tekst bevat. Land ga ik geen achtergrondkleur geven, maar wel in het vet zetten en als ik mij niet vergis een rode tekstkleur geven. Je drukt op klaar. Zwitserland, Wit-Rusland, Rusland, Letland enzovoorts. Bevatten overal land in de tekst. Oké. Okay. 10 tot 50. We gaan eens even kijken wat daarin gevraagd wordt. De cellen met een waarde groter dan 100 krijgen een blauwe achtergrond. Ik ga ze al aanduiden. Voilà. Dit zijn mijn cellen. Zo. Groter dan 100, dan krijgen ze een blauwe achtergrond. Dus, dat ga ik al doen. Hier een regeltje toevoegen. Alles is groter dan 100. En zo, dat moet blauw worden. Zo, ik ga nog een regel toevoegen, want ik zie bij de tweede. De cellen met een waarde kleiner of gelijk aan 50 krijgen een geel achtergrond. Dus ik doe nog een regel toevoegen. En dan is het niet groter dan, maar kleiner dan of gelijk aan 50. En dat moest als kleurtje geel worden. Dus ik doe een gele achtergrond en dan komt nog één regeltje. Al de rest, eigenlijk, alle andere cellen krijgen een kleur grijs. Dus dat is de waarde tussen. Hier is tussen 50 en 100 en 1 uiteraard, want 100 moet ook meegeteld worden. Die krijgen een lichtgrijze achtergrond. Je drukt op klaar en je gaat zien. Alles heeft een kleurtje gekregen binnen dat, dat palet van drie kleuren. De volgende is het rapport duidt automatisch onvoldoende voldoende samen met een rode kleur op een grijze achtergrond. Hier zie je twee dagelijks werkrapportjes en daar een totaalrapport. Dus hier gaan we natuurlijk gewoon een conditionele regel gaan toevoegen. Alles dat kleiner is, is kleiner dan een 5. Die gaan we op een grijze achtergrond zetten met een rode kleur. Ik zal een eventjes vet maken, dan is het extra duidelijk. Klaar. En hier moet ik natuurlijk niet op 5, maar op 50. Want dat is procent. Dus ga ik hier ook een regel zetten. Alles dat kleiner is dan 50. Dat zetten we op een lichtgrijze achtergrond. Ik zal hem weer vet maken en in het rood zetten. Zo, klaar. Voilà, dat is mijn rapport. Heel snel voorgesteld. Temperatuur. Pas een, pas een kleurschaal toe op de temperatuur in de verschillende steden. De minimumtemperatuur is blauw, de maximumtemperatuur is rood en daartussenin is het dus geel. Goed, dan moet ik hier gaan doen, op de temperatuur in februari. Dus ik duid alles aan. Tot onder natuurlijk, Brr, dat is een lange lijst. Zo. En dan ga je bij opmaak, conditionele opmaak, ga je hier niet één kleur kiezen, maar ik kies een kleurenschaal. Je kan altijd gaan kijken of er al een kleurenschaal bestaat. Dus hier kan je gaan kijken of er een kleurenschaal bestaat die lijkt op die van jou. Bijvoorbeeld deze lijkt op die van mij, van groen naar geel naar rood. Dus wat kan ik gaan doen? Ik kan natuurlijk gewoon de minimumwaarde, de koudste, een blauwe achtergrond geven. Dus ik ga die lichtblauw maken. Uh, misschien wat feller wat blauw om gewoon het contrast te zien. Hè? Dus blauw, daartussenin is het wat geliger. Zo. En de warmste zullen we vrij rood maken. Zo. Dat is misschien iets te rood. Zo vind ik het mooier. Dus je drukt op klaar en je gaat zien, alles wat dat heet is of warm is, dat is donkerrood. Alles wat koud is, dat is blauw. Dus als ik deze van 12 graden, nu eventjes 25 maak, dan ga je zien, dan wordt die automatisch oranje. Hè. Dat was min 12, als ik me niet vergis. Zo. Dus die kleuren is dus heel snel ingesteld, heel gemakkelijk. Dan doen we er nog twee aanwezigheid en daarlangs staat er nog eentje van de voetbal. Dus wat wil ik hier gaan krijgen? De leden van een vereniging komen in een online document drie getalletjes tegen. Kijk, je kan... Aanwezig zijn, misschien kunnen komen, of afwezig zijn, of dat nog niet ingevuld hebben. Dus mensen vullen hier iets in. En hier gaan we eigenlijk datzelfde willen laten zien, maar dan met deze kleurtjes. Dan ga je zien dat het veel duidelijker is hoeveel mensen dan aanwezig kunnen zijn of niet. Ik zal proberen heel even het voorbeeld in beeld te schuiven. Dus je ziet aan deze kleurtjes veel duidelijker wie dat afwezig is, wie dat aanwezig is en wie dat misschien gaat komen, of wie dat het nog niet ingevuld heeft. Dus dit beeld vertelt je veel meer over die voetbalploeg dan deze. Goed. Dus dat gaan we maken. Je zal ook zien, alles wat hier staat, wordt gewoon naar daar geprojecteerd. Hè. Dus als ik hier gewoon een 1 type, voilà, dan zie je dat dat ook 1 wordt. En type ik hier terug 3, en ik druk op Enter, dan zie je dat dat ook 3 wordt. Dit verwijst gewoon naar de andere cel. Dus we gaan hier de voorwaardelijke opmaak doen. Dus ik ga een nieuw regeltje toevoegen, en ik ga zeggen, als die tekst uh, tekst is exact een 1. Dan was het rood als ik me niet vergis uit. Dus dan ga ik dat op rood zetten. Dit rood bijvoorbeeld. Ja. Nog een regeltje toevoegen. Als de tekst exact 2 is, dan wordt die geel. Zo. En nog een regeltje toevoegen. Als die tekst exact 3 is, dan moet die groen worden. Een uh, groenig kleurtje, voilà, dat is misschien wel felgroen. Dit groen is misschien wel mooier. Zo. Je ziet dat natuurlijk, ik ga, ik ga de volgende ook al doen. Hè. Dus ik ga de laatste ook nog doen. Nog één regeltje toevoegen. En ik ga zeggen: als de tekst leeg is, dan moet die lichtgrijs zijn. En dan zien we dat ook. Ik zal het iets donkerder grijs maken. Zo. Dan zien we dat duidelijker. Je ziet dat je hier nog de cijfers in het ziet staan. Dus opgelet, je zal ook de tekstkleur moeten wijzigen zodat het getalleke niet meer zichtbaar is. Dus wat ga ik doen? Dus in zo ieder kleurtje, dat je bij het getal ook eigenlijk dezelfde, uh, hetzelfde rood moet aanduiden. Ik ga eens even kijken welk rood dat dit is. Dan is het hier in het midden, dus ik moet dat hier ook gaan zetten. Zo, klaar. Hier die tekst, dan eens even kijken welke gele dat is. Dat is die, dus ik doe mijn lettertjes ook in dezelfde kleur. Oké, okay. de groene doe ik ook nog. Dat is deze groene, dus dan doe ik het hier ook. Deze groene. En als laatste, ja, wat niet ingevuld, is is niet ingevuld. Hè. Dus je ziet hier nu veel duidelijk, zeker ook als je de rasterlijnen gaat uitzetten, dan zie je heel duidelijk hoe dat de uh, opstelling op mijn ploeg zal zijn. Hè. Wie gaat wel komen, wie gaat niet komen, waar heb ik een probleem natuurlijk. Hè. En ook dit verandert die naam. Dus als je dit verandert in een 1, wordt dat automatisch een rood. 3 wil zeggen dat het groen wordt, dat die aanwezig zal zijn. Dus je ziet dat je met rekenbladen ook heel snel een overzicht kan, uh, kan toveren, zeker met de voorwaardelijke opmaak. De laatste is de moeilijkste. Daar ben ik heel eerlijk in. Goed. Vul in C11 van onderstaande voetbalploegen in. Kaarsigank staat er ook in. Ik zal eens eventjes Genk als voorbeeld geven. Nu zou het handig zijn als je binnen in die lijst heel snel kon zien waar Kaarse Genk nu was. Dat gaan we doen met de voorwaardelijke opmaak. Dus bereik A tot C waar deze ploeg in voorkomt, moet een groene achtergrond krijgen. En dan zelfs, als we klaar zijn, moeten we die namens veranderen, bijvoorbeeld in Napoli, en kijken of dan die kleur ook verandert. Nu tips, je zult twee keer een conditionele opmaakregel moeten maken, en ik help je wel bij de eerste. Selecteer steeds het juiste bereik, kies altijd voor aangepaste formule, en dan ga je moeten vergelijken met welke inhoud dat overeenkomt. Denk aan de dollarteken hier bij de C1. Ik ga het proberen samen met je op te bouwen. Dus ik duik, duik het bereik aan, hier zijn mijn voetbaluitslagen... En dan ga ik een conditionele regel maken. Dat groen is goed, dat is niet zo moeilijk, maar je wist hier, hier kies voor een aangepaste formule. Dus heel vanonder staat aangepaste formule. En nu is het eventjes nadenken. Ik ga een hele regel moeten selecteren als in dit vakje, dus bijvoorbeeld bij A3 zit ik nu, als dat gelijk is aan CE. Dan ga ik zo noteren. Als A3 gelijk is aan... C1, dan gaat hij dat moeten kleuren. Nu, je gaat zien dat dat hier nu niet is. Stel eens eventjes dat ik uh, AS Monaco van boven erin geef. Ik zal deel even doen. Hier: AS Monaco. Voilà, dan zie je dat hij dat hier al groen kleurt. Dat is misschien gemakkelijker om als voorbeeld te gebruiken. Ik ga de formule even aanpassen. Dus je ziet hier: als A3 gelijk is aan C1, dat klopt. Nu, je weet ook dat als ik dat zelfs naar beneden ga trekken. Dat dat niet gaat werken. Hè? Dus ik moet zeker bij die C1 ervoor gaan zorgen dat dat vakje vast blijft. Jullie weten dat al, dat moet met het dollarteken dat hij dat vastzet. Nu ga je zien, kijk, overal waar dat in nu die C1 gelijk gevonden heeft, heeft hij dan lang het groen aangeruid. Nu, als ik wil zeggen, je moet de hele rij gaan kleuren dan moet ik hier nog een dollarteken voor gaan zetten. Of, eigenlijk zeg ik nu, je moet alleen gaan rekening houden met de a-klomp. Ik zal die even doen. Hè? Kijk, ik ga hier een dollarteken voor de a zetten en je gaat zien, a3 was gelijk aan c1 en dan ga ik, omdat ik dat hier zo genoteerd heb, die hele rij groen kleuren. Eigenlijk hebben we het nu. Dus als a3 gelijk is aan c1... Maar je zet wel een dollarteken voor die hele kolom. Dan gaat hij die hele rij kleuren. Eigenlijk is deze klaar. Maar ik heb dat natuurlijk ook nodig. AS Monaco zal hier ook gespeeld hebben. Hier zie je. Dus hier heb ik nog zo'n voorwaardelijke opmaakregel nodig. Dus ik druk nog een regel toevoegen. Hij gaat die regel kopiëren. Dat maakt het handig. En nu ga ik zeggen. Ook als deze clubnaam in de C kolom voortkomt. Moet je dat ook kleuren. Dus in plaats van die A3 ga ik dat hier weg doen. En maak ik daar C3 van. En dan hier, kijk, als het in de C voorkomt, ga je ook zien, dan wordt het automatisch gekleurd. En dan ben je er. Je drukt op oké OK of klaar. En je gaat zien dat dat gaat werken. Want ik ga er nu KRC Genk eens eventjes uit Dus nu zie je heel goed wanneer dat AS Monaco gespeeld heeft en welke uitslagen dat ze hebben. Maar als ik hier nu KRC Genk ga ingeven en ik druk op enter, dan ga je zien dat die groene lijntjes meespringen. Uh, geef ik een naam? Foutenaam... Oei, daar heb ik iets mis gedaan. Geef ik een naam in... Dan gaat er niks gekleurd worden. Kies ik nu eventjes Club Brugge en ik druk op enter dan zie je Club Brugge tegen Borussia Dortmund, Club Brugge uit tegen Atletico Madrid. Dus dat was een moeilijke, Dat snap ik Dus de voorwaardelijke opmaak zal ik hem even nog eens laten zien. Is niet zo gemakkelijk. Dit is de aangepaste formule. Dus je gaat het natuurlijk vergelijken met C1 en je weet dat je C1 gaat moeten vastzetten. Dus dat kan je al doen. In deze aangepaste formule ga je kijken als clubbrugge in de a kolom voorkomt, kleur dan de hele rij. In deze formule ga je kijken als clubbrugge voorkomt in de c kolom kleur dan de hele rij. Dat is eigenlijk wat je hier moet doen. Het is niet zo gemakkelijk, dat begrijp ik. Veel succes!